Hi, Mirjam vlogt welkijkers. Ik ben Mirjam. de En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. In deze video gaan jullie kijken hoe ik het heb gehad in een wikkelhuisje. Wat is een wikkelhuisje? Nou, dat is een huisje. Uh, en wat, pre, pre, pre, pre, wat het precies is moet je maar even in deze video bekijken. Uh, ik heb hier twee overnachtingen gehad. En... Uh... Ik ben heerlijk uitgerust. Ja, dat heeft me goed gedaan. Zou je ook eens moeten doen. Gewoon lekker op jezelf. Even niks en even relaxen. Heerlijk. Maar uh, goed, doe alvast een duimpje omhoog. En ik zeg veel plezier met deze video. Dus in de St. Okay wikkelhuisje in de Biesbos Dordrecht. En het uh, is mijn tuin. Ik kan thee zetten en ik kan koken. We hebben bestek en uh, we hebben een afvalbak. We kunnen ook afwassen. Jee. En we hebben hier een brandplussert. Het is ook altijd wel handig. Nou, hoe leuk is dit? <lacht> Oké, okay. en dan hebben we hier het knopje. Geen idee, nee, dat zou de wc En de douche. Ah, kijk. Dit is de douche. Dit hoort niet dichter zijn. Hier kan ik me verstoppen als het zou moeten. En hier hebben we de ketel. Hoe leuk. Lig je uit. En hier hebben we de slaapkamer. Dit is mijn bed. En dit is de achtertuin. Oh, nee, dit is de voortuin, want hier kwam ik binnen. En dan... Uh... Oh, dit is niet helemaal donker straks, jongens. Kijk, want als ik dit dicht doe... Dan is dat nog open. <laughs> oh, en een toilet. Het toilet hebben we natuurlijk ook. Tada. En dan ga ik even de rest van mijn spullen pakken. Ik heb nog een cadeautje bij me. Want Jolanda, uh, daar was ik mee uh, naar Griekenland geweest. Die komt ook nog even op visite. Chippy. Melk uiteraard, want zonder melk uh, kan ik niet leven hoor jongens. Pindarotjes. Hi en ik heb een lekker toetje, mijn favoriet crème brûlée. Hummus naturel en Surimi krap. One hour later. Alles is ingeladen, het relaxen kan beginnen. Ik heb met mezelf afgesproken dat ik deze dagen niet op social media ga. Ja, ik ga gewoon kijken of ik uh, daarvan opknap. En valt YouTube ook onder social media? Wat denk jij? Maar in ieder geval geen Facebook, geen Instagram, geen TikTok. Ga ik me dat echt aandoen? Ik zit echt te denken, dat is toch de, van de gekke hè jongens. Want dit hadden we vroeger gewoon helemaal niet. En nu denk ik van, goh, hoe ga ik mijn tijd hier volbrengen in mijn uppie? <laughs> het is van de gekke, Ja toch? Maar uh, ik ga me wel vermaken hier. Ik kreeg net een, uh, een WhatsAppje van mijn moeder. Hoe verleidelijk is het dan om over te schakelen als je net een WhatsApp gelezen hebt en beantwoord. Dat je dan even naar je Facebook gaat en je Instagram en TikTok. Ik wilde het meteen daar naartoe en toen dacht ik, oh nee, dat was niet de afspraak. Het gaat wel moeilijk worden, dat besef ik me nu ook. Nu al eigenlijk, ik ben nog maar net een half uurtje binnen. Gelukkig moet ik zo meteen naar het toneel. Dan heb ik de hele avond al met wat te doen. En dan, ja, morgenochtend, daar heb ik wel zin in hoor. Oh, oh, ik zie al wat moois voorbij komen zwemmen, jongens. Ik ga er even naartoe. Ik heb nog even de tijd. Oh ja, yeah. maar het een beetje, dus uh, ik denk ik ga me gauw naar binnen. Het begint al een beetje donker te worden. Wacht, ik had er licht uitgedaan maar. Ik was dus lekker aan het uh, keutelen hier. Ik was wat uh, op mijn laptop aan het doen daar zo. En toen dacht ik, wat hoor ik toch? Ik was inmiddels al lang vergeten dat ik de uh, waterkoker aan had gedaan. Maar de bodem van die waterkoker is een beetje bol. Dus dat ding dat was dan, ik denk wordt er nou geklopt. Dat ding dat ging een beetje heen en weer. Dus ik denk, er wordt geklopt hier. Ik heb een of andere klopgeest in huis. Ja, zo maak je nog wat mee, hè, zonder internet hier. zo. Ik dacht, ik ga even een bakje thee doen voordat ik uh, naar het toneel ga. Much, much, much later. We hebben de generale repetitie gedaan van uh, het toneelstuk De Val. En het ging best goed. Ik kwam langs de MAC. Dus toen dacht ik, ik moet nog even wat knabbelen. Want het is toch feest. Ik maak er een feestje van kipnuggets. <lacht> Half elf s'avonds. Moet kunnen. Het is hier best koud. Ik ga zo meteen, denk ik, uh, wat uh, dekens bij elkaar uh, verzamelen. Want ik heb alleen maar een t-shirtje als uh, pyjama. Dus dat is denk ik een beetje weinig. We gaan we wel overleven, denk ik hoor. Hè? Ik heb eigenlijk helemaal geen spiegel of iets gezien waar ik. Uh, Mijn make-up en zo. Oh, dat zal hier in de wc zijn. Ja, hier natuurlijk. Spiegel aan de wand. Die is er natuurlijk wel. Die had ik alleen even gemist. Ik ga nog even de spelregels lezen. Oh, ik heb mijn bril niet op. Lekker op de fiets. Nou, daar is het weer niet voor. Dat gaan we niet doen natuurlijk. Maar... Uh, Ontbijt is vanaf half acht tot half tien. Diner is vanaf zes tot half acht. De bar is open vanaf acht uur morgens. Wat ziek idee. Nou, ik ga slapen. Ik heb uh, twee dekens gepakt. Want ik vrees dat ik het koud ga hebben met één zo'n klein dekentje. En dan ga ik nu een lekkere tukkie doen. En morgenochtend ga ik jullie vertellen hoe ik geslapen heb. Ik zeg wel het rusten. Goedemorgen, het is 8 uur geloof ik ongeveer. Ik heb best aardig geslapen, maar ik heb er spijt van dat ik mijn eigen kussen niet mee heb genomen. Want ik heb zo'n volgevormde kussen en daar ben ik heel erg aan gewend. En dit zijn altijd van die dikke kussens. En dan uh, voel ik altijd heel snel uh, dat ik mijn kuseren nek krijg. Die heb ik nu dus ook. Ik heb even midden in de nacht van de bank een klein kussentje gepakt. En dat gaat dus beter. Voor de rest ben ik blij dat ik twee dekens heb kunnen pakken. Want dit was lekker warm. Dan ga ik zomaar mijn ontbijtje halen. Ik heb wel zin in een ontbijtje. Ik heb wel mijn wandelschoenen mee. Dus die ga ik nu even aantrekken. Naar het ontbijt. Meteen in de natuur als je de deur uitstapt. Heerlijk. Goedemorgen. Ik kom mijn ontbijt halen. Ik neem het wel mee. Ja? Ja. Is goed. Ja, dankjewel. Weet je waar ik nu ineens aan moet denken? Nee, Oeh. Ik was te laat. Er ging gewoon een rood bosje vlak voor me langs. Uh, mandje in het bos. Zeg groenkapje, waar ga je heen? Mandje mee. Het is uh, wel wat warmer, maar ik ga nog een beetje warm te maken en een kopje thee. Even kijken wat hier allemaal in zit. De shoplog van vandaag: we hebben een uh, super smoothie, ham en kaas. Oh, ze dus denken, geven wat meer mee. Ja, kruisly, cornflakes, yoghurt. Er is helemaal geen melk bij, wat is dat nou weer? Hagelslag en honing, volgens mij. Een gekookt eitje een appel, mandarijn en brood ook natuurlijk. Kijk, we hebben twee bruine boterhammen en een wit keisjesbroodje. Ik geniet echt van die heerlijke stille momenten alleen maar mijn buiten aan het sparen ben en lieve mensen dat zouden jullie ook moeten doen jij zou dat ook moeten doen, ga er even tussenuit neem de tijd voor jezelf om te onthaasten, want we zeggen wel zo vaak, ik moet niks maar ondertussen denk je toch steeds ik moet nog dit, ik moet nog dat, ik moet nog zus. ik moet nog zo, heb ik gelijk of niet nou, uh, dit even opruimen en doe ik je over de tafel dan denk ik dat ik eventjes naar buiten ga om te wandelen. Zo, mijn telefoon moet even opgeladen worden. Die had ik afgelopen nacht niet in de oplader gedaan. Dus ik film dit even met mijn GoPro. Die heb ik gelukkig ook mee. Maar jongens, wat een prachtige dag. De zon schijnt, de lucht is blauw. Nee, de teletubbies die komen niet. Flauw. Even wachten tot mijn telefoon een beetje opgeladen is en dan ga ik even op pad. Oeh, zo. Dit is glad jongens. Ah, fuck, me schenen. Uh, mm. Oeh. Ja, die pijn die kan er ook nog wel bij. Deze wandeling was van korte duur. De hele tijd schijnt de zon en ik ga naar buiten en het gaat regenen. Ach ja, that's life. Ja, wandelen is best leuk, maar in de regen is het natuurlijk helemaal aan. Binnen is het warm en droog. Dus uh, ik denk dat ik maar even op mijn laptopje ga aan de slag ga dan. Dit, hè? Voelt ook net als een gordijn van een theater. Dat ik zo het gordijn open doe en dan. Tada! Regen. Ah, oh, het is lekker warm hier nu. Heerlijk, heerlijk. Ik zei er net nog, voordat ik mijn nek brak, dat het zo lekker weer is. Dat had ik dus niet moeten zeggen. Maar goed, we gaan ons wel gaan maken. Want dit weekend heb ik natuurlijk heel weinig tijd om de video te bewerken. Dus dan ga ik hem gewoon voor zover helemaal klaar maken. Helemaal. Dat is goed optimistisch. Oeh, daar kwam ze al aan, hoor. Ik ga even snel dit naar binnen brengen. Of zal ik even op de wachten. Ik ga wel even op de wachten. Kijk nou, het is gewoon watste thee ook nog. Oh. Ja. Ja, die ja, was voor mij. Wow. Oh, lekker. Zo heet. Dank je wel. Dank je wel. Dank ja. je wel. Ja, wat was zo lekker? Dat. Ik drok het. Thee was ook man... ja, goed te doen. Maar ik weet nou even niet hoe het met afrekening zit. Maar dat ga ik even vragen. Nou, we hebben lekker geluncht. Nu gaan we even naar het huisje. Doei! Dat was Jolanda. Oh, wat was het gezellig! Echt heel erg leuk. We hebben koffie gedronken. Ik bedoel thee. Want koffieapparaat deed het niet. En... Uh, Oh, liefde mensen, ze komt kijken op, uh, uh, bij het toneel, de première, vrijdagavond. En, en, ze gaat ook meedoen met Ben Meets Choir. Ja, leuk! <lacht> dat is dus volgend jaar pas, hè, 14 oktober. Oh, echt heel leuk. Daar gaan we er samen heen. En dat uh, weekend gaan we ook overnachten daar. Helemaal top. Ik heb er helemaal zin in. Nou ja, goed. En nu, uh, ik zeg even relaxen. Ja, want uh, ik ga spelletje even doen. Ja. Ik heb weer, we hebben lekker geluncht samen. Heel veel gekletst. Ik heb haar het uh, cadeautje gegeven. Ik had zo'n body scrub gegeven. Het was uh, precies de goede geur. Haar favorietje, zei ze. Nou, mooi. En uh, nou, inmiddels is het alweer een beetje donker aan het worden, vier uur. En daar gaan we weer een paar ganzen voorbij. Oh, dat is zo'n mooi gezicht. Oh nee, dat zijn zwanen. Oh, wow! Lekker weer op tijd met mijn camera ook. Ik ben benieuwd wat het uh, diner gaat uh, brengen straks. De medewerker die, uh, die zag mij zitten met mijn uh, camera, of tenminste met mijn telefoon. En die houder en die microfoon erop en hij was nieuwsgierig wat ik aan het doen was. Dus ik heb hem uitgelegd dat ik uh, vlog. En ik hoop dat hij zich uh, geabonneerd heeft op mijn kanaal. Hij zegt dat vind ik wel leuk om te zien. Nou, uh, hier bij deze. Ik heb lekker gegeten, dankjewel. En uh, ja, ik... Uh, ik ga even dan snel maar even knutselen, want mijn vlog moet natuurlijk wel af voor een zaterdag. The next day. Goedemorgen! Nou, daar zijn we weer. We zijn niet in het bos, want het regent en het is ontzettend bewolkt. Dus dat gaan we niet doen. Ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad hier. Het was, denk ik, wat leuker geweest als het niet zoveel had geregend. Ondanks dat heb ik het toch naar mijn zin gehad. Ik heb het lekker gehad. Ik heb niet op social media gezeten. Jee. Ik heb wel een beetje YouTube video's gekeken en uh, spelletjes gedaan op mijn telefoon. Uiteraard heb ik mijn uh, video een beetje al uh, bewerkt <coughs> van de beelden dus die ik al had. Um, ja, ik ga zomaar ontbijten en dan misschien dat het na het ontbijt nog een beetje droog is. Ik ben nu toch hier, dus dan ga ik nog een beetje wandelen probeer ik. Maar ik betwijfel het, want het is, uh, het is echt heel grijs. Kijk. Het is grijs, Grijs dat is grijs, kan niet, zo grijs als mijn haar. Dus dat gaat hem niet worden. Ik ga dan, als ik hem beter heb, ga ik lekker naar huis. Is het lekker weer, dan zie je nog wat hier achteraan. En anders zeg ik, uh, bedankt voor het kijken, doe even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal, want anders kom ik in elkaar slaan. En dat wil je niet. En uh, dan zie ik jullie graag in de volgende video. Doedels.